We gaan hier langzaam richting het uh, Red Light District en hier begint het drukker te worden. We gaan nu het Red Light District op. Dit is de Zeedijk die hier kruist, maar wij gaan rechtdoor. Ja inderdaad, de beruchte, bekende Zeedijk. Oh. Look out! Ik, ik reageer al voordat ze ja, is. pas op. Dat is naar mijn koppeling. Ik trek de koppeling in, geef een beetje. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik zag het aankomen. Nou, weer lekker druk op de straat. Nou, tot zover een beetje de wallen in deze video. Dat komt in de volgende video's nog wel weer een keer. Wow, wow, wow. Wow, wow, Er gebeurt niks van mensen. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Okay. Wow. Goed uit. Ja, vaak. Soms. Af en toe. Ah ja, ja, je begrijpt het wel.